Hoi collega, ik ben Marit en in deze video ga ik je meer vertellen over scaffolding. Allereerst, wat is het? Bij scaffolding gaat het erom dat jij als docent een inschatting maakt van het niveau van de studenten. Wanneer je hebt bepaald waar in het leerproces ze staan, bied je hen vervolgens informatie aan, zodat ze weer verder kunnen. Deze informatie is net één niveautje hoger. Dus het is niet te moeilijk om het te bereiken, maar het is ook niet te makkelijk zodat de verveling kan toeslaan. Misschien klinkt dit wel bekend, want het wordt ook wel de zone van de naaste ontwikkeling genoemd. Een theorie dat is ontwikkeld door Lev Vygotsky, een Russische psycholoog. Hij heeft deze theorie mede gebaseerd door kinderen te observeren. En hij zag dat kinderen leren doordat ze kijken naar de mensen om zich heen, voornamelijk ouders, en dan vervolgens gedrag gaan nadoen. Dit oefenen ze met hulp en ondersteuning en op een gegeven moment zijn ze zelfstandig genoeg om het getoonde gedrag helemaal zelfstandig uit te kunnen voeren. En daarmee zag Leff iets belangrijks voor het onderwijs. Namelijk dat als je eerst iets aanreikt, een student het zelf kan proberen en daarbij wel zal vallen en weer zal moeten opstaan, maar uiteindelijk kan die student het zelfstandig uitvoeren. Leff Vygotsky gaf dan ook aan dat het onderwijs ervoor bedoeld is om ervoor te zorgen dat het individueel leervermogen van studenten wordt gestimuleerd en wordt bevorderd. En dat het onderwijs ervoor is om ervaringen in die zone van naaste ontwikkeling te creëren. En hiermee gaat het erom dat we als docenten het leerproces inzichtelijk maken. Zowel voor de student als voor onszelf als docenten. En dat inzichtelijk maken, dat kan je mede doen door verschillende werkvormen toe te passen, zoals hardop denken of feedback en feedforward. Dat kan jij doen als docent of in gesprek met een student, maar er zijn ook werkvormen waarbij je de studenten stimuleert om dat bij elkaar toe te passen. Je kan bijvoorbeeld een student vragen naar een stukje kennis in de klas, maar je kan ook vragen hoe dat hij of zij tot die kennis gekomen is. Hoe ziet deze theorie er praktisch in de les uit? Website Leraar24 heeft het nog een keertje onder elkaar gezet. Zij geven aan dat je als docent allereerst in gesprek gaat met de student. En in dat gesprek beoordeel je wat het niveau is. Wanneer je dat eenmaal hebt vastgesteld, check je bij de student of jullie op dezelfde lijn zitten. Heeft de student zichzelf ook zo ingeschat? Wanneer dat eenmaal is vastgesteld, bied je nieuwe kennis aan. Dat kan informatie zijn dat de student nodig heeft om verder te kunnen, maar dat kan ook feedback zijn... Op een reeds geleverd product. Op deze manier kan de student weer verder. Maar voordat jij als docent weggaat, check je nog wel even bij de student of de nieuwe informatie goed begrepen is. Vraag het uit, laat de student het herhalen en dan weet je zeker dat de student het goed begrepen heeft en daarmee verder kan. Ben je benieuwd naar verschillende werkvormen voor zowel online lessen als in een fysiek klaslokaal? Dan heeft de website Vernieuwenderwijs enkele tips voor je. Zoek daar naar de term scaffolding en dan krijg je vijf verschillende werkvormen. Alvast een tipje van de sluier, ze laten je bijvoorbeeld weten hoe je de Fisicum methode kan toepassen. Wil je meer weten over dit onderwerp of over blended learning in het algemeen? Kijk dan op de website van het Praktoraat Mediawijsheid, mbomediawijs.nl. Het Praktoraat bestaat uit docenten van allerlei verschillende mbo-instellingen namelijk Houten Meubilleringscollege, ROC Top, ROC van Amsterdam en het Mediacollege Amsterdam. En de docenten van deze vier scholen werken wekelijks aan het maken van lesmateriaal, tutorials en allerlei andere ondersteuning voor jou als docent. Kijk dus eens wat wij doen. Heel veel succes met het toepassen van scaffolding!